We staan hier bij de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Er wordt volop gewerkt om deze dijk te verstevigen en te verhogen. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, maar ook door de aardbevingen wordt deze dijk minder sterk. En het mag niet gebeuren dat deze dijk doorbreekt, want het zeewater staat dan zo in de stad Groningen. Ik ben Walter Schep. ...lijsttrekker van de Algemene Waterschapspartij Noorderzuilvest. En dit is een mooi voorbeeld waar de AWP voor staat. Namelijk een veilige toekomst voor u en onze kinderen. Met de Algemene Waterschapspartij als echte waterschapspartij... ...die niet uit de landelijke of plaatselijke politiek komt... ...is uw belang in goede handen. Geen politieke spelletjes, niet de waan van de dag die regeert. Veilig en schoon water voor nu en in de toekomst... ...vraagt om een daadkrachtige aanpak. De AWP doet dat vanuit haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid. Stem op de AWP, niet politiek, wel deskundig.